De hele wereld is vandaag hier om de conferentie bij te wonen. Die georganiseerd is door FFV Mondiaal. Net binnen zijn er succesverhalen gedeeld. Prinses Laurentine heeft gesproken, Han heeft gesproken. Het is een sociale dialoog. Waarom hebben we het daar vandaag over op deze conferentie? Nou, omdat er heel veel problemen zijn voor werknemers in de hele wereld. Mensen die onze spijkerbroeken maken in, in Bangladesh. Tot mensen die de palmolie plukken die in onze pindakaas zit. En Wij denken dat de beste manier om die problemen op te lossen is dat mensen zich kunnen organiseren in een vakbond. Ja. dat ze kunnen onderhandelen met de bedrijven en dat er dialoog en overleg is. En dat is eigenlijk voor ons, maar dat is als vakbond eigenlijk vanzelfsprekend. Ja. De manier is om uh, verbetering af te spreken. Voor ons vanzelfsprekend, maar niet altijd voor anderen. Ja, geweldig. Nou, had ik ben uit Nigeria. Ik ben uit Holland. Ik Ik ben uit Holland. Ik ben uit Ik ben uit Holland. Ik ben uit Ik ben ook even Ik ben pakken. Ik ben hartstikke trots Ik ben Dat Ik ben was je nog bijgebleven van het verhaal van Prinses Laurentine? Ja, die legt toch wel even de vinger op de zere plek. Dat is me echt wel bijgebleven. Ja. Wij praten vaak vanuit win-win. En dat willen ze eigenlijk niet horen, want dat vindt ze nog wel een mannelijk gedrag. En ik vind het ook wel heel sterk dat zij de social dialogue gewoon tot dialogue, praten met elkaar, luisteren naar elkaar, heeft verkleind. Want dat is wel de kern waar het om gaat. Je hoort hier ook de voorbeelden. Hè? Je hoort ja. ook van mensen. We hadden iemand uit Peru die vertelt hoe small people, zoals hij het zegt. Het verschil gaan maken. Het verschil gaan maken lokaal, maar die kunnen ook wereldwijd het verschil maken. En dat vind ik wel hartverwarmend en heel mooi. En mensen van over de hele wereld zijn hier vandaag. Om met elkaar daarover te discussiëren en de sociale dialoog verder te brengen. Dat is waar het om gaat zich inschrijven voor een workshop naar keuze? verder ja, naar, naar, naar keuze. En nu dacht ik ga ik eventjes langs een workshop om te kijken hoe dat precies gaat. Ja, ik wist wel dat we het een ander deden op internationaal gebied, maar ik wist niet dat het zo ver ging en om het van zo dichtbij mee te maken. Dat is iets waar ik alleen maar trots op ben. Ja, zoals jullie wisten, ik was al trots dat ik voor de FNV werkte, maar ik ben nu nog trotser. Ik ga nu hierin. Hier vindt een workshop plaats. Dus kijk wat hier gebeurt. Nou, zoals je ziet iedereen is druk bezig met de workshop aan het lijst en ik liep net naar binnen en ik zag opeens alle gezichten mijn kant op. Want ik heb dus hakken aan en die hakken die hoor je dus ook. Ja, niet een goede combi natuurlijk. FVV Mondiaal die steunt natuurlijk ook uh, fabrieken in ontwikkelingslanden en de arbeidsomstandigheden die daar spelen. Ja, om die natuurlijk te verbeteren. Ik doe een bril op en wat ik dan zo meteen ga zien is hoe het er aan toe gaat in een um, fabriek in Bangladesh. Een kledingfabriek. Ik doe zo'n bril nu op. Nooit eerder op gaan. Oh, wacht. Make-up gaat er wel vanaf denk ik, of niet? Nee? oké. Okay. Ah, ik krijg even een goede tip. je goede foundation van deze net? Een goede van deze net. Hij is vegan. Jongen. Wow. Wat er op dat filmpje gebeurde is dat je heel erg bewust wordt van het feit wat voor kleding jij eigenlijk draagt. En onder welke omstandigheden dat tot de productie komt. Meer fair trade kleding, dat gewoon op een juiste wijze tot stand komt. Ik denk dat dat gewoon alleen maar goed is als jij een appel doet op je gevoel. Oké, okay, nog even een tip van mij: altijd je lipstift in je zak. Waarom is het zo belangrijk voor you om hier here te zijn? Voor mij, sociale It's, it's, it's not negotiable. it's something that everybody should go in for. Get people involved and you will get the results. Hi, you're Hi. from Beirut. Yes, I'm from Beirut. Why is a day like this important for you? It's important because we have a lot of experts that are talking about very important topics. Yes. They give I, I, they give ideas. We, we we have at least a framework from which we can work. We also can exchange with the other participants. Mm -hmm. So, these kind of events for me are crucial. I, like I make also pictures of people. How nice am I? Like, how nice am I? Hi, Renee. Oh, Ruben, sorry. Of course, je mag over, je eigen nemen het maakt het zo belangrijk om hier vandaag te zijn. Arbeidsomstandigheden, dat, dat maak je niet zelf. We hebben allemaal een eigen mening. Dat heb je als werknemer. Dat heb je als werkgever. Je hebt ook allemaal, allemaal belangen. Maar uh, uiteindelijk is sociale dialoog gewoon heel erg belangrijk om de juiste mensen bij elkaar te krijgen rond een gemeenschappelijk probleem en ja. samen naar een oplossing te komen. Daarom is dit zo belangrijk. Hoe vind je deze dag tot zover verlopen? Ik vind het een hele leuke dag om vooral heel veel mensen met verschillende achtergronden ook, ook bij elkaar te hebben. Ik ja, leer onwijs veel gewoon. En hier achter de schermen werken zij natuurlijk super hard om alles gewoon te regelen voor ons. Maar Noor heeft mij zo goed geholpen en heeft zoveel voor me uitgezocht. Het is volgens mij aan het eten. Sorry Noor. Ja, thanks Noor. Graag gedaan. Nu ben ik even aan het wachten op iedereen die zo meteen uit de workshops gaat komen. Want ik ben super benieuwd. Kind of lessen in they taking taken back home. We're abandoning social dialogue. Waar? Wow, just to guarantee the rights for the workers. Like social dialogue means that we have a lot of community and the country's culture and the culture of the country and the culture een the country is to be a part of the work. High five! Like high five! Do you want to say something else to everybody who's watching? Young workers, please join the union. <laughs> please join the union because we need you. Ok. Smoke permission, nabaita? Uh, I think from today and from yep. what we've been doing with the FMV yes. in the past couple of years is that social dialogue is difficult, yes, especially is. in Colombia. Yeah. But it's not impossible. True. I think um, for many years the work we've been doing with trade unions uh, on labor rights, etc., we've never really been able to have access to firms mm -hmm. because they immediately shut the door yeah. many times in our face. But here we've found out that it is possible. It needs patience, it is time, yes. uh, but through respect, mutual respect, and collaboration, it can be done. Okay, high five to that! Okay. do oh. oh. oh. high five. Bam. You don't know the words yet. You know what? I feel one day was not enough for this conference. No, because it was simply amazing. It was very enriching. I'm taking so much back home. In the line of social dialogue put it the is. ego aside it respects, is respect each other's views and that is true and effective social dialogue oh well, the world is really small and I think it's very yeah. important for us to embrace cultures try to meet new people Definitely. try to you know be open-minded and the world will be a beautiful place mm -hmm ik haal mijn jas op. Ik ga er weer vandoor. En ik dacht, hij mag natuurlijk niet ontbreken op mijn vlog. dan nou, kijken naar haar vlog. Het is echt ja. moeite waard. Ja, dat vind ik ook. Ja, dankjewel. Thanks voor de shout-out. Thank you. Oké, okay, nu eventjes je zeggen tegen deze ladies. Kijk, hier staan ze dan. Deze toppers hebben de dag gewoon mogelijk gemaakt. Kijk, Marjan, Noor, Sandra, Nanette. I'm going home. Bye, ladies!